Hallo, in dit nieuwe onderdeel gaan we het hebben over de onderdelen van een computer. Nu, jullie gaan de onderdelen in een filmpje te zien krijgen van een echte desktop. Maar weet, als je je smartphone zou open doen, niet openbreken natuurlijk, niet gaan doen, dan gaat dat er eigenlijk van binnen hetzelfde uitzien, dat is ook een computer, maar gewoon met kleinere onderdelen. Maar het zijn eigenlijk ongeveer dezelfde onderdelen. Ik zie die van boven. Oei, dat is een beetje eh, omdat het YouTube filmpje van boven klikt. Maar dit is hetzelfde als dit onderdeeltje. Als je dit filmpje gaat kijken, ik heb daar Nederlandse ondertitels bij gezet. Dan gaat je zien uit welke onderdelen de computer allemaal bestaat. Ik ga het filmpje even overslaan. Oei. Zo. En ik ga met de aanwijzer even de onderdelen die in jullie invulbundel staan ga ik even overlopen. Ik kan proberen dat nog eventjes op volledig scherm te zetten. Zo. Dus nummertje 1, ik heb daarbij geschreven, case, hier rondom rond. Dat is de behuizing of de computerkast. Maar in het mooie Nederlands heet dat behuizing. Dat is de plaats waar alle onderdelen in zitten natuurlijk. Dus 1 is behuizing. 2 bij jullie is de voeding, waar dat eigenlijk stroom of spanning omgezet wordt, naar alle onderdelen. Dus de voeding zit hier van boven. Heeft heel veel gekleurde kabeltjes aan zich hangen. Dus hier vanachter komt de stroomstekker in die je in stopcontact steekt. Dus die komt hierin. En dan gaat dit onderdeel, waar ook zo'n ventilator of een blazer in zit. En je ziet dat hier ook staan. Dat gaat alle stroom verdelen op de verschillende componenten hier. Dus je, je dvd-speler bijvoorbeeld moet stroom krijgen om te kunnen draaien. Dat krijgt hij van de voeding. Dus nummertje 2 bij jullie is de voeding. Die voeding is ook verbonden met het moederbord. En het moederbord is 3 moederbord heet moederbord, omdat moeder heel goed voor jullie zorgt. En het moederbord zorgt eigenlijk ook heel goed voor de computer. Het moederbord zorgt ervoor dat alles met elkaar verbonden is. Dus eigenlijk, en zo, als je dat als lichaam zou kunnen zien, zou het een beetje de romp zijn. Waar dat je armen aan zitten, je hoofd, en je voeten enzovoort, en je benen. Uh, dus dit is het moederbord. Er bestaat ook zoiets als een dochterbord. Dat wordt eraan vastgeklikt. Dus dit is nummertje 3. 3 is het moederbord. 4 is een optisch station. Dus dat kan CD of DVD of Blu-ray zijn, uiteraard. Dus 4 is een optestation. 5 is wat we noemen het externe geheugen. Dus als jij liedjes downloadt of een film downloadt en die komen in uw downloadsmap, dan komen die op de harde schijf, zeiden we vroeger, maar dat is de oude techniek. Tegenwoordig zijn harde schijven vervangen door SSD's, Solid State Discs. Dus nummertje 5 bij jullie is SSD of SSD. HDD, hard disk drive. Maar zet er al maar bij extern geheugen, want het is niet rechtstreeks op het moederbord ingestoken. Nummertje 6 is wat we noemen het intern geheugen, of het werkgeheugen. Vroeger hebben sommigen dat al geleerd als RAM, Random Access Memory. Dat is het werkgeheugen, dat is waar datgene aan het werken bent. Dus Stel dat je een document opstart, in Word bijvoorbeeld, of je bent je FIFA match kunnen spelen. Terwijl je dat aan het spelen bent, zit dat in het werkgeheugen. Stel dat je een FIFA-match aan het spelen bent en je bent nog maar 15 minuten bezig, of van, van de 90, en je trekt de stroom uit, dan zit je de score kwijt. Dus onthoud, nou, alles wat in het werkgeheugen zit is vluchtig, want als het stroom verliest, zit je het kwijt. Als je je match kan afwerken in FIFA, wat gaat hij dan doen? Hij gaat die score terug bewaren en dan zet hij dat op de harde schijf. Het is net hetzelfde als een document. Als je een document opstart in een word, je begint erin te typen, je zet de stroom uit en dan zit je het kwijt. Ja, wat doen wij? We doen het bestand alles. en dan gaat het eigenlijk van hier. In het werk, keuken, ga je het dan opslaan op de harde schijf. Nummertje 7, dat is om je computer uit te breiden. Dus bij 7 kan je schrijven uitbreidingskaart. Dit is nu een voorbeeld van een videokaart of een beeldkaart. Hier zie je dat je verschillende monitoren kan aansluiten op, op deze beeldkaart. En dan heb je dus meer uh, functionaliteit aan je computer. Je hebt hem uitgebreid. Kan er ook voor draadloos internet enzovoorts. Dat zijn uitbreidingskaarten. Die zitten in een uitbreidingssleuf. In de, in de klas zal ik je dat nog eens tonen. En dan komen we bij nummertje 8. En 8 is echt het brein van je computer. De hersenen, de rekenkracht zit daar. Dit is wat we noemen de processor. To process is verwerken. Dus de processor is hetgene dat alle verwerkingen, alle berekeningen doet. Een superbelangrijk onderdeel natuurlijk voor je computer. In het Engels heet dat CPU of Central Processing Unit. Voilà. Dat was onderdeeltje 2, onderdelen van een computer.